Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u wat er te zien is op het startscherm. Het startscherm van It's Learning is het scherm waar u uitkomt als u linksboven op het huisje drukt. Mocht u ooit op een of andere wijze de weg kwijtraken in It's Learning, drukt u dan op het huisje en u komt altijd weer op het startscherm uit. Wat is er te zien op het startscherm? Het startscherm is eigenlijk verdeeld in drie onderdelen. Het eerste onderdeel bovenaan is de menubalk, de blauwe balk. Daarop bevinden zich verschillende menuonderdelen. Afhankelijk van uw rol binnen It's Learning ziet u hier meer of minder onderdelen in dit menu. Waarschijnlijk heeft u ook een envelopje op de menubalk. Met het envelopje kunt u collega's en leerlingen interne berichten sturen. Dat is iets anders dan e-mail. Het envelopje leidt u naar een intern berichtensysteem. Via het vak zoeken kunt u zoeken naar gebruikers, maar ook naar lesmateriaal. Ook op de blauwe balk ziet u uw naam staan. Als u klikt op het driehoekje naast de naam kunt u zich hier afmelden. Of kunt u instellingen veranderen, bijvoorbeeld het wijzigen van uw wachtwoord, mits de beheerder u daartoe toegang heeft gegeven. Tweede onderdeel van het scherm is de navigatiestructuur hier aan de linkerkant. Op die navigatiestructuur zijn in ieder geval de dashboards te zien van uw school, in dit geval het Saturnus Lyceum, en uw persoonlijke dashboard. Mocht u meer werkruimte willen op uw scherm, bijvoorbeeld omdat u werkt met een tablet of een smartphone, dan kunt u de werkruimte vergroten. Dat is het derde onderdeel van het hoofdscherm, het de werkruimte. Het vergroten van de werkruimte kan als volgt. Linksbovenaan, naast de optie Ga naar, ziet u twee pijltjes met Menu verbergen. Als u daarop klikt, dan verbergt u het navigatiemenu aan de linkerkant. Klikt u weer op de twee pijltjes, dan verschijnt het weer. Datzelfde geldt voor de werkruimte. Vlak onder uw naam zit u hier een pijltje omhoog. Er staat bij klik om het hoofdmenu te minimaliseren. Als u dat doet dan minimaliseert u het menu. De blauwe balk is verdwenen en zo krijgt u dus meer werkruimte.